In deze video laat ik zien hoe je een opdracht kunt maken in een klasseteam. Als ik klik op het tabblad opdrachten, dan krijg ik daar een overzicht van de opdrachten die voor dit team zijn klaargezet en die ik ook al heb beoordeeld. Verder is er ook nog een kopje concepten. Als ik op zo'n kopje klik, dan zie je de opdrachten die daaronder staan. Bij concepten kan ik dus nog verder werken aan een opdracht die ik nog niet helemaal af heb. Toegewezen betekent dat de studenten deze al hebben ontvangen en dat ik ook hier kan zien hoeveel ik er heb nagekeken en hoeveel ik er nog moet nakijken. En ook de vervaldatum staat erbij. Bij beoordeeld staan dan de opdrachten die je al hebt beoordeeld en die zijn dus eigenlijk klaar. Als ik een nieuwe opdracht maak, klik ik op maken en ik klik op opdracht. Ik heb ook de optie een opdracht quiz te maken met Microsoft Forms en ik zou ook kunnen kiezen voor een bestaande opdracht om daarmee te werken. Ik kies voor opdracht. In dit scherm moet je in ieder geval een titel aan de opdracht geven en je kunt daar eventueel ook een instructie bij zetten. Die instructie kun je ook in de bijlagen toevoegen, maar in dit geval zet ik hier een hele korte instructie Bijlagen voeg je toe via dit knopje, resources toevoegen en daar kun je kiezen voor een bestand uit je OneDrive, zodat je bijvoorbeeld ook een bepaald format kan meesturen. Je kunt het klasnotitieblok gebruiken waarin je één pagina kiest waarop de studenten hun, blad, uh, hun opdracht maken in hun eigen OneNote notitieblok. Je kunt een koppeling uh, meesturen, bijvoorbeeld een koppeling naar een website of een video waar meer informatie staat. En je kunt ook een nieuw leeg bestand toevoegen en dat doe ik hier, nieuw bestand en ik kies in dit geval voor Word. Ook hier moet ik weer een titel opgeven en ik kies voor bijvoegen. Studenten zien nu allemaal deze bijlagen bij de opdracht. En als ze daarin gaan werken, maken ze allemaal hun eigen kopie van deze opdracht. Ik kan punten toekennen en ik kan eventueel een rubric toevoegen. Dat is een uh, beoordelingsdocument waarin in verschillende gradaties aangegeven staat hoe je de opdracht wilt beoordelen. Um, en ik kan hier één of meerdere klassen kiezen. Ik kan dus ook hier meerdere klassen selecteren waar de opdracht naartoe moet. Als ik dat naar één of meerdere studenten wil sturen, dan moet ik hier klikken en dan kan ik dus verschillende namen aanvinken. In dit geval wordt de opdracht naar alle leerlingen, alle studenten in deze klas gestuurd. De einddatum vul ik hier in. Dat doen we over een paar dagen. En eventueel de eindtijd kan ik hier ook nog aanpassen. De einddatum is iets anders dan een sluitingsdatum. Als ik bewerken kies, dan kan ik dus hier nog een een paar andere opties instellen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil de opdracht nu niet meteen toewijzen, maar op een bepaald moment, bijvoorbeeld aan het eind van de les automatisch, dan kan je het van tevoren allemaal klaarzetten. Dat kan hier ingevuld worden. De einddatum is wat ik net al zag, maar ik kan ook een sluitingsdatum toevoegen. En die sluitingsdatum, dat betekent dat de opdracht ook na de einddatum nog ingeleverd kan worden, maar na de sluitingsdatum is dat inleveren niet meer toegestaan. En die data kunnen dus ook verschillen. Ik kies annuleren en op het moment dat ik nu klik op toewijzen, dan wordt de opdracht aan alle studenten in deze klas toegewezen. Hij staat nu ook in mijn rijtje onder toegewezen. Op het moment dat studenten hier aan gaan werken, dan zal ik dat hier zien. Als ze iets hebben teruggestuurd, dan wordt dat hier getoond. In het tabblad algemeen onder, of in het kanaal algemeen onder het tabblad gesprekken, staat nu ook de opdracht. En studenten kunnen dit dus meteen zien als ze in het team binnenkomen en klikken op view assignment om de opdracht te openen.